Goed zo, Joyce! Hey Joyce! Hé, hey, Joyce! Oh, Annabel! Kijk eens, Annabel! Hé, hey, Annabel! Hey, Kijk eens! Wat een dikke wortel. Oh, Annabel, nu komt Roosje erbij. Oh, ja, het is natuurlijk, het is natuurlijk van Roosje. Hé, hey, Joyce! Goed zo, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Lekkere winterpeen. Alleen het loof is er vanaf. Goed zo, Joyce! Hé, hey Annabel, wat doe je, Annabel? Heb je een vies oog? Waar heb je een vies oog? Ah, je hebt er geen last van. Je hebt wel een wortel, ik snap het. Een wortel met loof. Kijk eens naar Annabel. Hé, hey Annabel. Hé, hey Roosje. Oh, jeetje, ja, ja, Roosje het ook toch. Oh, Joyce, dat is het lekker, Joyce? Het is wel droog, hoi. Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Goed zo, Blackjack! Nog één woord, toch, voor toch, Joyce? Hé, hey, Joyce, kom maar, Joyce! Oh, Joyce! Hé hey, Black Jack! Kijk eens Black Jack!